Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien hoe je kunt bepalen of twee driehoeken gelijkvormig zijn. Laten we eens kijken naar de volgende twee driehoeken. We zien hier twee driehoeken en nu hebben we het vermoeden dat deze twee driehoeken dezelfde vorm hebben. Oké, okay, de een is wel groter dan de ander, maar toch, ze lijken wel veel op elkaar. Wanneer ik nu kijk naar die paarse driehoek, dan zie ik dat die met die hoek linksonder precies in die oranje driehoek past nou, dat betekent dat die hoek linksonder van beide driehoeken even groot is hetzelfde geldt voor die bovenste hoek ook die past precies in elkaar dus ook die hoek is even groot en die derde hoek, ook die hoek hebben dezelfde grootte dus al die hoeken van die twee driehoeken zijn even groot wat gebeurt er nu als ik al die zijden van die paarse driehoek, als ik die nu eens ga vermenigvuldigen met 2. Dus ik maak al die zijden maak ik twee keer zo lang. Ik zie nu dat die ene driehoek precies op die andere past. Oftewel, het zijn twee gelijke driehoeken. En wanneer twee driehoeken dezelfde vorm hebben, noemen we dat gelijkvormige driehoeken. Nou, hoe kunnen we nu bepalen of twee driehoeken gelijkvormig zijn? Twee driehoeken die zijn gelijkvormig als wordt voldaan aan twee voorwaarden. De eerste, de overeenkomstige hoeken, die moeten gelijk zijn. Nou, wanneer we hier kijken naar die twee driehoeken, dan zien we die hoeken linksonder die zijn even groot. Die hoeken boven zijn even groot en rechtsonder even groot. Dit zijn die driehoeken die we net hebben gebruikt. Dus al die hoeken hebben dezelfde grootte. En zoals net al gezegd, er is nog een eigenschap waaraan we gelijkvormige driehoeken kunnen herkennen. Namelijk, de overeenkomstige zijden die zijn met dezelfde factor vermenigvuldigd. Nou, ik heb net gezien, als ik al die zijden met 2 vermenigvuldig, dan kregen we dezelfde driehoek. Dus wanneer ik al die zijden met dezelfde factor vermenigvuldig, hebben we dezelfde driehoek. Ook dan... Zijn de driehoeken gelijkvormig? Laten we eens naar een voorbeeld gaan. Ik neem twee driehoeken. Driehoek ABC, driehoek DEF. En nu is de vraag, zijn de driehoeken gelijkvormig? Hoe kan ik gelijkvormigheid aantonen? Nou, dat kon op twee manieren. Of alle hoeken zijn even groot, of alle zijden zijn vermenigvuldigd met dezelfde factor. Nou, Ik zie in mijn voorbeeld hiernaast dat er alleen hoeken zijn gegeven. Dus ik ga kijken of de overeenkomstige hoeken dezelfde grootte hebben. Ik begin met driehoek ABC. Ik zie dat hoek A een grootte heeft van 34 graden. Hoek B heeft een grootte van 64 graden. Hoek C ja, die is niet gegeven, maar die kunnen we wel uitrekenen. Want al die hoeken bij elkaar, hoek A plus hoek B plus hoek C, ja, dat is 180 graden. Dus voor hoek C blijft dan over... 180, min 34, min 64 en dat is 82 graden. Ditzelfde gaan we nu doen voor driehoek DEF. Welke hoeken zijn gegeven? Nou, ik zie dat hoek D, ja die hebben we nog niet. Maar ik weet dat is 180, min 34 graden, min 82 graden. En dat is 64 graden. Dus hoek D heeft een grootte van 64 graden. We hebben ook nog hoek E. Hoek E is gegeven, die is 82 graden. We hebben hoek F en deze is 34 graden. Oké, okay, laten we nu gaan kijken of de driehoeken gelijkvormig zijn. Ik zie dat hoek A, die is 34 graden. Maar in driehoek DEF... Is hoek F 34 graden? Dus ik kan zeggen: hoek A en hoek F zijn even groot. Hoek A is hoek F. Hoek B heeft een grootte van 64 graden. In driehoek DEF heeft hoek D ook een grootte van 64 graden. Oftewel, hoek B is hoek D. Blijf nog over hoek C, 82 graden. En ik zie bij die andere driehoek: zie ik hoek E, ook 82 graden. Oftewel, hoek C is hoek E. Maar dit betekent dat de overeenkomstige hoeken allemaal even groot zijn. En dus mag ik zeggen, driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek FDE. Nou, nu zul je misschien denken, hé, driehoek FDE, waarom niet driehoek DEF? Nou, ik vind het altijd handig wanneer ik de overeenkomstige hoeken in dezelfde volgorde schrijf. Vooral wanneer we er straks mee gaan rekenen, dan scheelt het enorm wanneer we die letters in de juiste volgorde hebben staan. Gelijkvormigheid, ja, kunnen we ook afkorten. We kunnen dit ook schrijven als driehoek ABC. Dat is een klein kringeltje, dat noemen we een tilde met driehoek FDE. Dus hieronder staat driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek FDE. Laten we nog een voorbeeld doen. We hebben weer twee driehoeken. Driehoek ABC, driehoek DEF. En wederom de vraag, zijn de driehoeken gelijkvormig? Nou, we hadden twee manieren om dat aan te tonen. Of de overeenkomstige hoeken zijn even groot. Of alle zijden zijn vermenigvuldigd met dezelfde factor. Ik zie nu, ja, hoeken zijn er niet gegeven. Wel de lengte van zijden. Dus we gaan gebruik maken van die factor. Om gebruik te maken van die factor neem ik een tabel. En in die tabel ga ik de overeenkomstige zijde zetten. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wanneer ik nu kijk naar die oranje driehoek, dan zie ik dat de langste zijde AB is. Dus ik schrijf op AB. Die heeft een lengte van 16. En onder die AB wil ik de overeenkomstige zijde van driehoek DEF. Dus ik kijk naar driehoek DEF en ik zie dat de langste zijde daar is, DF. En die is 8. Dus ik vul in DF is 8. Vervolgens ga ik in de bovenste driehoek ga ik naar de kortste zijde. In dit geval is dat BC. En die heeft een lengte van 8. Ik zie dat in de paarse driehoek de kortste zijde DE is. Die heeft een lengte van 4. Houden we nog één zijde over. AC die heeft een lengte van 12. En we zien EF, die heeft een lengte van 6. Nu moet ik aantonen dat die zijden met dezelfde factor zijn vermenigvuldigd. Oftewel, ik kan elke zijde van die driehoek ABC met een getal vermenigvuldigen, dusdanig dat de lengte van de bijbehorende zijde eruit komt. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik zeg voor die eerste, AB is 16, DF is 8, dus ik ga die 8 die ga ik delen door 16. En dat is 0,5. Even controleren. 16 keer 0,5 is 8. Oké, okay, die is correct. Ditzelfde gaan we doen voor die tweede. 4 gedeeld door 8 is een half. 8 keer een half is inderdaad 4. Dit doen we ook voor die laatste. 6 gedeeld door 12. Ook dat is weer een half. Dus ik zie nu dat van driehoek ABC al die zijden zijn vermenigvuldigd met een factor een half. Dus dit betekent, de overeenkomstige zijden zijn met dezelfde factor vermenigvuldigd. Oftewel, driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek FDE. En ook ditmaal heb ik weer de overeenkomstige hoeken op dezelfde plek gezet. En ook dit mag ik nu weer schrijven als driehoek ABC, een tilde, is gelijkvormig met driehoek FDE.